in God om al het onrecht dat je ziet Onrecht is de zon van twee geloven Je gelooft in jezelf als een echte atheïst En als een, als een echte priester, priester sluit je soms je ogen Je bent intelligent, hebt de dingen goed door Maar geloven is het door, hebben begrijpen Je kijkt goed om je heen, naar wat je kan zien Maar kijk eens goed naar dat erachter, dat ben ik want ik ben God en ik beveel je, kijk me aan! Ik ben overal en nergens, en ik heb nooit bestaan Ik was er altijd al, wat wil je? Met God maakt je niet stuk, ik ben de hoop, de liefde, het geloof en het geluk! Je gelooft niet in God, omdat Hij vaak wordt misbruikt. Je gelooft niet in een God van dood en honger. In een onmens met paard, in de Jezusfiguur. In een God die je vergeeft voor al je zonden. Maar geloof je in de zon en in de wereld als een excuus om te genieten. In het internet. In de mens die terug kan kijken op de dingen die hij ziet. En geloof je in de liefde. Dat ben ik Want ik ben God en ik beveel je Kijk maar aan Ik ben overal en nergens En ik heb nooit bestaan Ik was er altijd al, wat wil je? De hemel kan niet stuk Ik ben het voor de, de waarheid En het geluk In jezelf? Geloof je dat je in jezelf gelooft? Geloof je dat er mensen zijn die in jou geloven? Dat is waar het om gaat geloof ik, als je maar gelooft geloof ik Of het nou in onder is of boven Links is rechts en rechts is links iedereen die denkt wel wat, Sinterklaas bestaat niet meer En de paus is vast geen katholiek Toch zijn er dingen die je ziet, die je niet kan ontkennen De engelen, het raderwerk, de weg, de forst, natuurkunde Het is allemaal hetzelfde dat ben ik Want ik ben God en ik besta niet, kijk maar De bioscoop en donderdag. En wat je ook geleden hebt, je ziel kan niet kapot. Ooit zal je sterven, lekker boeiend. Tot die tijd hou ik je groeiend. Ik blijf bij mijn principes.